zijn nu allemaal rustig, heeft een vuurwappen, heeft een vuurwappen En dan uh, zullen u moeten lopen en hier iets voor regelen, AWB ofzo Wat de holy shit, hey. hallo hm? 3 1, assistentse collega, noodknop ingedrukt Zullen we je vliegvat laag geven? Blijkt mij Yes, I know. Nou, ik heb een goede reden om hier te... What the fuck? Hallo mensen, leuk jullie doen kijken naar deze nieuwe video, mijn nummer is GTA 5, lsp voor en morgen. En vandaag ga ik uh, op pad met de lichte motor. Uh, ook lang niet gedaan en uh, veel uh, een verzoek van jullie. Dus uh, ja, let's go. Uh, geen bijzonderheden uh, te melden. Dus uh, dan kunnen we meteen beginnen met de noodhulp, denk ik dan maar. Twee uh, de eerste melding. Zelf in, uh, in uh, Hill. de 2. als ik ben onderweg. Dat is gehoord. Officers, proceed with caution. Een overval op een uh, uh, bank eh uh, op een pinautomaat. Oh. Hey. Recht. Voor ons staat iemand. Uh. We nu allemaal rustig. Heeft een vuurwapen, heeft een Hebben we een kentje gecheckt? Ja, nee, okay. Stoppen! Stoppen! Wapen, laat de wapen vallen. Hey! Luisteren! Laat, laat, laat, laat, laat, blijf schieten, oké, okay, verdachte neer. Dat ging niet helemaal lekker. Nee toch? Nee. Um, ja. Niet dat echt een motormijl, maar ik had niet echt gedacht dat ze een zijn... Ik dacht gewoon diefstal ofzo. Misschien, ja. End. Uh, maar dat skip gewoon allemaal. Wij zijn weer. Wij kunnen alles handelen. Pam pam pam. Zo, kijk eens aan. En zijn weer. Um. Nou nee, ja, ik dacht uh, misschien een, uh, een zal of iemand die het probeerde open te breken. Maar het was meteen weer meteen weer schieten. En je mag vanaf je motor wel schieten, maar dat wilde ik eigenlijk niet doen. Ik wil omdat ze wegrennen, ik wil afstappen. Je ja, is het schoot en toen moest ik weer even erin komen met schieten. Nou ja, dan krijg je die zooi. Maar nu is uit. Het mag op zich wel, maar het was niet echt netjes. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 6 2 x kilo Echo 5-1-1. No, nu een platte band. De auto recht voor mij, rechts voor mij. Dag. Hallo. Hi. Wat is met de voertuig gebeurd? Iemand heeft mijn banden kapot gemaakt. Oké. Okay. Uh, ja, heb je daar aangifte of zo van gedaan? Nou, dat kan niet vragen. Uh, nou goed, je mag wel niet zo verder gaan. Ik denk dat ik de volgende keer. 6, 9, Charlie. Ik wil wel even dan gaan rijden. We beginnen met stuur. Um, ja, goed, Je mag niet verder rijden. Ik ga hem voor u, uh, anders gaat ze weer zelf verder rijden. Ik zet hem even hier op de keerplaats. Dat snappen ze toch niet als ik dat vraag. En dan uh, zult u moeten lopen en hier iets voor regelen, AMB of zo. What the holy shit, hey, hallo. Vriend, wat heb je met jou okay. auto gedaan? Hey, waar is dat wifi? Je komen. Stop, police! Mij komen. No class. Wow, hold up! We moeten het te hebben of ik so. Ben blij dat Janine niet was. Go on. Zie je dat? Dan ploft de auto. En dat bloed dat is van mij omdat ik uit die ontplofte auto sprong. Dus uh, los het je maar op. De brandweer is gelukkig wel. Hoi, oh, ja die auto ontploft opeens en ik zat erin en ik weet niet nu niks, want ik wil rennen gewoon langs. Maar oké, okay, tja ciao. ciao. No. Ja, ik heb nu stop de pet en dat is iets met. Uh, uitgebreider zoals je ziet. Ik ga een geven. We gaan dat nog wel uh, vandaag uh, gebruiken, dus ik ben daar maar niet bang voor. 1, Lincoln, 18. We have a person carrying a knife in Pillbox Hill. Mm -hmm. Suspect is female. Female, dat kan zij natuurlijk ook zijn hier. Maar zij is... Dus, Of niet. Oh, dat is een mes. We Deze erin Staan blijven. staan blijven. Ik ben veel sneller. Kom op, waarom kan ik E niet gebruiken? Oh, dit is dat double E nu. Police! Stop whatever the hell you're doing! Mes laten vallen, heel goed. knieën. Hey dat is wel handig joh. Double E is dan meteen.. Uh, er zijn uh, geen eenheden meer nodig. Meteen, uh, je weet wel. Goed, je bent yeah, aangehouden. Hand op je rug. Kijk boeien. Klik klik en.. Kijk eens aan joh. Dat is wel handig. Goed, ik ga een transportje deze kant de persoon aangehouden. Uh. Eén collega vraagt om mijn assistentie. Ik kan dan Oh, oké. goed ik ben dat is Transport met spoed deze kan op. We hebben een melding, assistent collega. De collega heeft een noodknop ingedrukt. gedrukt. Hier zo, hier zo, hier zo, hier zo. Ja, we kunnen het natuurlijk niet zo achterlaten. Ze dus is nu uh, meegenomen. Een collega, noodknop knop ingedrukt, zoals ik al zei. This ain't happening. Hier raakt een paniek, die uh, zilveren auto. heb ik al eens gehad uh, maar dan man is uit want er zijn altijd mensen die de andere video waar deze melding al is voorgekomen nog niet hebben gezien en deze wel gaan kijken dus uh, in principe uh, voor de mensen die natuurlijk al mijn video's kijken of veel video's kijken ja die zullen denken nou, alweer misschien of jij yeah, alweer en voor de andere mensen is het natuurlijk altijd een uh, een verrassing wat ik nu ga aantreffen dus we doen gewoon alsof we niks weten neer hey jongens, ambulance kan... Uh, ja, iedereen is zo mooi. Collega, hoi, alles goed? Stijf rustig op. Even bij hem zitten. Ja, kom maar. Goedemiddag hé, okay. wat is gebeurd? Ik denk dat ik... Of ik, ik ben om mijn hoofd geraakt. ze hebben me achterom mijn hoofd geslagen. Oké, okay, kun je nog iets herinneren? Nou, een zwart voertuig, maar ik.. niet het model, dat kan ik me niet meer herinneren. Oké, okay, nog iets. Uh, nee, nee, ik denk het niet. Oh shit, ze hebben een pistool ook gestolen. Oké, okay, dus de pistool is ook weg. Oké, okay, de ambulance is hierachter. Uh, ga maar even daarbij kijken. Als ze komen naar jou toe. Goedemorgen, meneer. Hallo. Uh, kunnen we me niet vertellen waarom hierachter staat? Uh, is dat uh, illegaal of zo? Ik uh, heb gewoon pauze. Oké. Okay. Uh, heeft u iets raars gezien de afgelopen tijd? Uh, ja, een, een vreemd voertuig stond hier achter geparkeerd. Uh, waarom was hij vreemd voor u? Uh, nou, het is alleen voor, uh, voor leveringen van uh, voertuigen. Of van, voertu van uh, goederen. Dus uh, ik heb hem nog nooit eerder hier gezien. Okay, kunnen ze zich herinneren hoe die eruit ziet? Uh, ja, een, een bullet. Oké, okay, uh, nummerplaat toevallig. Uh, alleen tot het begin met 5,6 G. Nice oké okay, bedankt voor de hulp in principe heb ik nu best wel veel informatie maar ik moet natuurlijk de andere uh, collega's ook, of de andere getuigen ook gaan horen. bedankt mevrouw uh, heeft u misschien iets gezien wat hier gebeurd is uh, ja ik zag hier een persoon raak kijken oké okay, kunt u hem beschrijven voor me uh, nee ik ben mijn bril vergeten dus ik kan helemaal niks zien zonder ze oké okay, uh, nog iets gezien ja hij stapte in een bullet en reed richting het noorden oké okay, heeft u de een gezien nee Nee, hebben niet. Oké, okay, bedankt voor de hulp, hoor. En dan gaan we naar de laatste. Oh, er is nog een ambu collega aangereden. Lekker man. Gaat hij hem nou helpen? Of gaat hij nou gewoon roken? Hallo. Heeft u iets raars gezien in het gebied? Ja, een vreemd voertuig. Waarom was hij zo raar? Uh, nou, het reed naar de achterkant. Uh, maar waarom is het raar dan? Nou, omdat, alleen, alleen omdat normaal alleen heen rijden. Oké, hoe zag hij eruit? Ja, een zwarte bullet. Oké, okay, bedankt voor de hulp, hoor. Ja, meteen uh, via... Automatische uh, nummerplaat recognizen. Uh, de ANPR is meteen het voertuig gespot. Dus wij gaan zeer hoge de snelheid. Deze kant op. Uh, we houden rekening met uh, vuurwapens. En wat ik na deze opname even ga doen. Uh, dat zeg ik nu alvast. Ik ga niemand tijdens doen, want ik zit weer een beetje in tijd. Of weer. Ik zit een tijdnoot en dat is niet uh, tot ik nu alles heel gehaast ga doen en kortere video's ga maken. Maar ik kan het ook niet allemaal uitbreiden. Waarom ga je dan opnemen? Nou, ik heb al genoeg tijd, maar niet voor deze dingen. Uh, wat ik nu wil doen is ook even een kogelwerend vest voor de motor uh, erbij te pleuren, want ik heb nu alleen een pak uh, zo. Maar die hebben natuurlijk of die hebben ze niet bij, maar ze kunnen wel bij de um, andere eenheden, dus de politie-eenheden, politieauto's, kunnen ze een kogelwerend vest lenen bij vuurwapenmeldingen. En dat ziet er dan uh, zo uit. Kom nu in beeld. Uh, geen foto van een GTA zoals je ziet, maar in het ECHT. Nou, dat, uh... Dus die moeten we ook even uh, gaan uh, gebruiken. Het is dus gewoon een kogel weer in het vest, maar dan met een motorpakje. Want nogmaals, na de beschrijving van de collega, die zei van ja, dit is een zwart voertuig. En na de beschrijving van de persoon, uh, de andere, die zei van ja, een zwarte bullet met 5, 6, G. Uh, ja, heb ik voor de rest. Uh, ja, voor de rest weten we niks. Mm -hmm. En uh, nou, dat is een bullet hier trouwens. Ja, die twee waren voor mij al voldoende om te denken. van, Nou, we kunnen in ieder geval best veel doorgeven. Dus niet de achterste. 20. Ja, dat, dat is wel hoog. Ja, hij gaat er vandoor naar de achterkant. Mm -hmm. Ossé, 2 gaat er vandoor. Graag de vliegt Zulu. Vliegt en één uh, voertuig, want de wij de zijn de op de motor. Zulu, je vliegt wat laag. Lijkt mij. Maar de B-klasse hem echt uit het zicht gaat verliezen zoals nu en ook nog gaat remmen, ja, dan ga ik toch echt even er langs. Kan ik nou een, een weg of zetten? Hoe kon dat ook alweer? Volg hier er niet dat je het is voor alle wachten? Nee. Hup, daar ben ik nog allemaal mee aan een ambulance request is Palato Bay. Rijt ja, alsjeblieft, Prio-1. Eén collega vraagt om een assistentie. Uitstappen! Uitstappen! Op de knieën. Ja, ik verdacht er mee gaat er geschoten worden. Ze rijden dan niet meteen weg. Ik ben toch bezig met de... Uh... Dat is best wel veel handiger. Uh, hey, even... Goed je ziet nu ook... Uh, uh, dingen die je opvalt. Ze zijn veel trillende handen. Dat kan natuurlijk een reden zijn omdat ze uh, ja, vandoor gaat, uh, aangehouden gaat worden, bla bla bla. Heeft hij iets illegaals bij u? Aan mijn koets ze. En heeft ze juist een collega uh, neergeslagen en vuurwa zijn vuurwapen afgepakt. Dus dat lijkt me niet helemaal. Uh, ik ga je even fouilleren. Uh, ja. Omdat ik wil weten waar ons vuurwapen is. En met ons bedoel ik die van uh, mijn collega. Ze heeft ook geen, nou dat staat er ook bij zie ik. Verder geen licentie voor een wapen. Zeg eens snel. Een, joh, iets met. Ik weet het niet meer. Dat is wat erg. Is echt zijn zijn standaardzin die elke dag gebruikt. Ja, licentie. Kan wel, maar dat bedoelde ik. Dat zei ik laatst ook al, altijd als ik in opnames, dan, weet ik, dan kom ik niet meer aan mijn woorden, dan weet ik niet meer welke woorden ik wil gebruiken. Um, people, een wapen, denk uh, vergunning, Wauw. Dat heeft ze niet voor een wapen te uh, hebben. We gaan even kijken of ik nou gewoon de auto via h nog steeds kan doorzoeken, dat kan ik. Ik ga toch kijken of ik dat vuurwapen ergens kan vinden, anders moeten we dat bij de recherche gaan doorgeven ofzo en dan gaan ze gewoon een uh, zoektocht uh, door de... Door de uh, stad en de route die we hebben afgelegd, gaan ze dan uh, kijken. Attention, this is dispatch. We have a domestic violence incident in... Uh, you like to listen to the 911-call 911. what's your emergency? Hello, I would like to order a baked macaroni with extra cheese, please. I... Excuse me, you've reached 911. Yes, I know. Oh, and two cans of soda. Do you have an emergency? Yes, I do. And you can't talk about it because of someone in the room? Yes, exactly. Are there any weapons in the house? Yes. Do you also need medical attention? Is somebody hurt? Yes. Do you know how long it will be? I have an officer about a mile away. I'll, I'll send it right away. Yes, please. Can you stay on the line with me? No, thanks. I hope we'll get here soon. All right, the officers are coming. Oké, okay. um, ja, jullie hoorden het. Uh, voor de mensen die absoluut nog geen Engels kunnen, uh, dit was een echt 1 en 2 belletje denk ik. Dat is um, <laughs> We hebben wel Rio ja. 1. Uh, ja, in ieder geval een meisje belt, 1 en 2, 901, in Amerika was dit, omdat een uh, persoon, uh, omdat ze een pizza wil bestellen. Nou, uh, dit kun je bijvoorbeeld doen, stel dat je nou, uh, ja, weet je, dat gaat jullie allemaal niet gebeuren, maar stel er is iets en je kunt niet 1 en 2 bellen kun je zeggen van laten we pizza bestellen, nou dat ga ik allemaal niet uitleggen in ieder geval ze belde een pizza of ze belde een pizza. ze belde de pizzeria maar eigenlijk belde ze echt 1 en 2 maar de verdachte denkt dat ze een pizza heeft besteld en gezegd van ja kan ik een pizza krijgen zegt die gast van de meldkamer van de politie ja maar u belt 1 en 2 uh, zegt ze ja ja weet ik uh, kunnen we ook nog twee blikjes frisdrank erbij krijgen zegt hij oké okay. uh, is er een noodgeval zegt mevrouw ja Oké, okay, is er iemand gewond? Zegt mevrouw ook ja. Uh, zijn er wapens? Zegt mevrouw ook ja. Vervolgens zegt Oké, okay, de collega, komt eraan. Kunnen je aan de lijn blijven? Zegt die mevrouw van nee, kan ik niet. Uh, ik hoop dat de pretel er snel is. Nou, En zo zijn wij opgeroepen en de ambulance staat stand-by hier. Wij gaan uh, de woning benaderen. Uit. Ik hoop dat meerdere noterlop eenheden onderweg zijn hoor. en aan kloppen. Klop klop klop. Hallo. Je had gebeld. Heeft je in twee gebeld? Ja, hij is in de woonkamer. Waar is het teken zo so lang? Just one more minute. is uh, he's drunk and He's carry. Usually carry a gun. Okay. Dus Zij met spoed eenheden een deze kant op. Eén collega vraagt om een assistentie. Oké, okay, we gaan... Uh, in, uh, Ik ga al naderen. Goeddag politie, allemaal tot ziens. Hé. Hoi. Politie. Why don't you blow me? Wat ben jij? God zal mij aan doen, zegt hij. Laura, nu hier naartoe komen. Uh, nee, ze komt niet. Moet dat dan? Waarom ben je hier? Nou, we hebben een, uh, een melding gekregen van huiselijk geweld. Huiselijk geweld. Ga weg hier. Uh, ik... Hij is niet met... ja blablabla. Nou, ik heb een goede reden om hier te... Wat? Krijg wat vriend. OC, schoten gelost, schoten gelost, wapen veiliggesteld, ambulance is kant op. Volg in instantie een bericht voor alle wagens, bericht voor alle wagens. Medical aid requested, de collega's zijn ook te plaatsen. Hill. Shot Hill uh, even kijken naar uh, die kogel. Die lijkt me daar naar binnen te zijn gegaan onder mijn spreeksleutel. Maar hij lijkt me ook naar buiten uh, te naar buiten zijn gekomen. Maar het is allemaal via het vest gegaan en dat is een beetje onlogisch, want als hij hier naar binnen is gegaan, je ziet ook echt wat grijs en geen bloed. Maar hier eruit, dat is dan weer onlogisch. Of heeft hij met mijn rug geschoten, ik weet niet of het nou draait of iets. Uh, in ieder geval, we zijn niet geraakt. Uh, ambulance is uh, onderweg en uh, daarna, uh, ja. Gaan we het allemaal zien. een uit voor de ambulance hopelijk komen ze wel gewoon naar binnen de melder is trouwens veilig opgevangen door de ambulance dat zagen jullie al een beeld heb ik misschien al gezegd ja en dan denk ik dat ik jullie ga bedanken voor het kijken ik heb eigenlijk geen idee hoe lang ik nu bezig ben geweest ik heb eigenlijk ook geen idee of ik nou deze video of hoeveel melding ik nou heb gehad ik denk er maar drie eigenlijk Oké, oké, oké. Zullen we er gewoon nog een eentje doen? We doen er gewoon een snel eentje. No Want uh, ik heb echt het gevoel dat ik maar twee twee meldingen heb. Of drie meldingen heb gedaan en waarvan er eentje gewoon een heel lange rit was. Ja. Dus Breed, we gaan vroeger. naar, naar vort, Breed, vroeger, report, uh, een verwacht persoon. Een prio melding ervan uh, is ervan gemaakt. Blauw gaat uit. Hij heeft een mes. Oké, okay, hij heeft een mes. Ik kan hem met hem praten. Ik hou in ieder geval mijn taser even gereed. Goedendag, politie. Wat heb je vast vriend? Hallo. Even daar blijven staan. Ik wil gewoon even met je praten. Uh, je mag gewoon even je mes laten vallen, ja? Even rustig aan doen. You dick! even met je praten, jongen. Oké, okay, ga niet luisteren via deze manier. Moeten we even double A op hem doen. Laat het is mes vallen als het goed is. Dan wel even naar achter. Hij nee, luistert niet. Kun je me horen? We praat je Nederlands? Nou, nu praat ik sowieso tegen een computer. staat kom op. op knieën zitten, ik ga je helpen. Ja? Niet raar doen, want dat doet bijna niet Oké, okay. Hij was ontsnapt uit een uh, psychiatrische inrichting, dus daar hou je altijd even rekening mee. Nogmaals, we kunnen nu wel heel... Uh, heel units. Wow. Deze, deze persoon heeft twee persoonlijkheden hier. Er zijn geen eenheden meer nodig. Uh, ik, uh, als het goed is, lopen ze nu dus met je mee dat is wel beter ja dat is allemaal een beetje wat ik al kon kijk je pakt ook zijn arm zo vast allemaal een beetje wat ik kon Kijk, we gaan nu ik ga de minuutjes gewoon even laten zien Kunnen we dus vragen stellen uh, je kunt hem laten blazen dat hoef je dus ook niet meer met shift o en ctrl o of wat ik ook allemaal uh, gebruikte normaal kijk eens joh even blazen blazen blazen, blazen tot ik stop zeg nice. ho maar en dan gaan we nu zien nou niks in de bloed qua alcohol in ieder geval uh, ik de uh, je weet wel, uh, speeksattest voor drugs, kijk eens, zo'n een beetje zo'n ding, even op uh, omhoog. Ja, uh, heb cocaïne gebruikt, dat is niet goed, Ik kan ook een beetje verklaren van dus de deed. Uh, je kunt hem uh, vragen of hij met de ambulance mee kan, hij kan op zijn knieën gaan zitten, je kunt hem loslaten. Ik ga eens kijken uh, of een ambulance voor hem kan laten komen en waarom dat dan is, uh, dat weet ik niet. Misschien om naar uh, zijn inrichting terug te brengen. Uh, maar in ieder geval, ja, ik ga nu toch de video bij Dus mijn dat ze dan nog fout gaat. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Of je een leuke video vonden En uh, misschien wat, wat, wat minder meldingen. Maar ja, ik, ik ga nu gewoon. En het, ik denk dat het uh, ook wel toch een leuke video was geweest. Laat het maar weten in de reactie. En dan zie ik je over twee dagen bij een nieuwe video. Tot dan. Doei.